Is jouw bedrijf goed vindbaar via internet? Hoe maak je je bedrijf extra toegankelijk en veel beter vindbaar? Dat doe je door je online activiteiten zoveel mogelijk uit te breiden. Door de inzet van video's. Bijvoorbeeld video's over je bedrijf of over de producten of diensten die je aanbiedt. Daarmee verschijn je veel hoger in Google. Tegelijk moeten de video's alles goed uitleggen en goed overkomen. Wij maken die video's. Lever teksten aan of laat die door ons schrijven. Kies een host en wij produceren snel en voordelig webvideo's op maat. Ook zorgen wij ervoor dat die video's vaak bekeken worden door potentiële klanten. Iedereen houdt van video. Ga maar eens na hoe vaak je zelf video's bekijkt. Wij maken niet alleen video's, maar zorgen er ook voor dat ze vindbaar zijn. Dat ze doorverwijzen naar je websites en gepromoot worden. Ga je met ons in zee? Dan zorgen wij voor een inventarisatie, een plan, een prijs, een termijn en de hele uitvoering.